Eerst laat ik je zien hoe je een bestaande video op Twitter plaatst. Open de Twitter-app op je iPhone en stel een tweet op. Selecteer vervolgens een video uit je camerarol. Twitter maakt automatisch een selectie van je video. Schuif de blauwe balken heen en weer om de juiste selectie van je video te maken. Klik rechtsbovenin op Gereed en plaats hier een tekst bij je video. Klik op Tweet om je video te plaatsen. De tweede manier is het maken van een video binnen de Twitter-app zelf. Stel weer een tweet op, klik op het camera-icoon en vervolgens op de videocamera. Houd het rode icoontje ingedrukt om een opname te maken en laat weer los als je wilt stoppen. Je eerste videoclip is klaar. Klik op de rode knop om een volgende videoclip te maken. Je kunt de videoclips van links naar rechts slepen of naar boven om een videoclip te verwijderen. Klik op gereed als je video klaar is voor publicatie. Tik weer een bericht in en klik op tweet om je video te plaatsen. Meer tips over videomarketing vind je op verdienenmetvideo.nl. Schrijf je in om wekelijks een tip in je mailbox te ontvangen.